Zo, leuk dat je kijkt naar hoe doe je dat. Um, nou goed, uh, op het werk of thuis uh, kom je wel eens tegen dat je enveloppen moet uh, dichtplakken. Nou Dat kan natuurlijk met tong of met, uh, met lijm of met uh, plakband. Maar je kunt het ook gewoon doen met een pritstift of een glue stift of een uh, soort lijmstift. Want dat gaat, uh, ja, gaat in ieder geval veel sneller. Um, ik laat je het even zien. Wat we nodig hebben is in ieder geval een envelop. Kaartje. En het kaartje stappen we in de envelop. Zoals je ziet zit hier het plakrandje. Nou, het plakrandje is speciaal bedoeld om uh, ja, of er iets met water op te doen zodat het dichtplakt. Uh, wat je ook kan doen is een glue stift pakken of, oftewel een, uh, ja, gewoon een lijmpotje, een pritstift. Die, uh, die kun je erop smeren, precies over het, over het randje waar, ook, waar je normaal gewoon plakt. Dat gaan we even laten zien. Zo. En Zoals je ziet zit er nu lijm op van een glue stick. Ideaal. We plakken het dicht en het zit perfect dicht. En je hoeft het niet met je eigen tong te doen. Voordelen zijn uh, ja, dat je speeksel er niet op hoeft, Of dat je, uh, dat je zit te prutsen met uh, plakband. En uh, ja, je krijgt sneetjes in je tong. Nou, Dit was mijn tip. Hoe doe je dat? En, uh, bedankt voor het kijken. En tot de volgende. Hoe doe je dat?